In de klas zaten de kinderen naar het jeugdjournaal te kijken. Het Nou, dat was best wel een heftige uitzending, want het gaat over oorlog in Syrië. Wat vinden jullie daar eigenlijk van? Vingers. Enes. Nou, uh, het is niet, niet zo leuk van hen, want uh, ja, ze kunnen wel doodgaan. Oké, okay, ja, dat vond ik een hele goede reactie dan dit... Nou, kinderen, ik wil jullie een opdracht geven om na te denken om te wonen in een land waar oorlog or is. Een meisje dacht hoe erg het zou zijn om in een oorlogsgebied te wonen. Oh, het is koud, jongens. Kijk hier weer. Ik ga van blok er weer Ja, Ik kan ik allemaal geweren. Ik hoop niet dat hij mee heeft dat ik woon. Hij is weg! Gelukkig. Oké, we moeten hier weg. Straks worden we neergeschoten. Het is hier weer erg gevaarlijk. Gelukkig woont ze in Nederland, waar kinderen gewoon kunnen buiten spelen. Ja! Mij spelen. We zijn toch een beetje moe door de regen. Kom gaan op de Playstation. Ja! PlayStation, Playstation! Een ander meisje dacht hoe vreselijk het zou zijn als de ouders in een oorlog zouden zijn overleden. Ik mis jullie zo even. Ik wou dat ik in een land leefde waar geen oorlog was. Gelukkig woonden ze in Nederland, waar kinderen gewoon met hun oude spelletjes kunnen zo, ik ben spelen. Nou kom bij mij, bij. Spelletjes van de Oh, wat leuk, Papa. Wie gaat er beginnen. Ik begin. Oké. Okay. Vijf, waar sta je? Uh, gezellig hè? Schat, ik luister wel even een Oké, okay, ik ga wat halen. Wil je ook wat zien? Ja, gisteren. Oké. Okay. Een ander meisje dacht aan kindsoldaten die altijd in angst leven om te worden doodgeschoten. Wat, ik wat! Ik zie geloof ik vijanden. Ga je even kijken, nou kan voor een keer. Help, ik ben geraakt, help. help. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Help. Help. Jongens, aan de kant, die slijper zit er nog. Gaat het, gaat het, we moeten terugtrekken. Ga jullie maar, ik ga hier wat dood. Oké, okay, we moeten gaan, het moet maar zo. Gelukkig woonden ze in Nederland waar kinderen gewoon naar school mogen. Een meisje dacht aan kinderen die honger hebben. Gelukkig woonden zijn in Nederland waar je normaal kan eten. Ja, ja, lekker. ja, ja, lekker. ja lekker. Ja, lekker. Ja, lekker. Ja, lekker. lekker. Ook lekker. Ook lekker. Ook lekker. aan lekker. Ook lekker. Ook lekker. Ook lekker. Ook lekker. Ook lekker. Now we say